Zo, voorzichtig, voorzichtig. Zo, ja, als je het maar aan die rechte teugel corrigeert. Dus niet te veel aan links. Zo, aan die rechte teugel, opzij voor je linkerbeen. Zo, zo. Daar, die kant soepel en dan steeds een stukje opzij voor je linkerbeen. Zo, ja. makkelijk zitten, makkelijk zitten. Zo, ja. Goed zo, makkelijk zitten. En weer een stukje opzij Beautiful. Oh, yeah. I feel all good. Oh, baby. met die mondhoeken moeten doen, maar juist wat meer met het lichaam. Zo ja. Zeker met dit weer. Heb ik daar alle respect voor dat hij het lijf niet durft te ontspannen? Zo, ik sta zelf nog eens een spannen door de hele tijd. Zo ja. En even een stukje naar de lop. Zo ik Kom nog een beetje terug om de eerste weer een beetje meer rustig te maken. Ja, goed zo. Denk aan die linkerhand hè. Goed zo, Tess. Kijk. De oh, denk aan die linkerhand. Goed zo, makkelijk zitten. Maak jezelf ook weer lang hè. Zo, ga de 30 deftig bovenop zitten. Schouderbladen soepel, je nek los. Zo ja. En dan rij je weer een beetje terug. Niet omdat je hem tegenhoudt, maar omdat je trager licht gaat krijgen. Je blijft dus langer staan. Zo ja. En dan rij je in je kuit weer wat naar voren. Mooi hè. Zo, past u. Dan mag je uitstappen. Ja, zeg maar wat. Dus als je een hand verandert, Tess? Ja. Als je dan dat kopje in je hand hebt, moet je als het goed is heel bewust daar dus zorgen dat hij, ja, er zit nu niks in, maar dat hij daar rechtop blijft. Oh ja. Goed hoor. Lekker gereden zo, Tess. Weet je, met dit soort weer en met dit soort omstandigheden is het helemaal niet gek dat het af en toe niet helemaal perfect gaat, net als van de week. En ik snap dat je vandaag wil laten zien zoals dat het ook van de week heel goed ging. Maar dat geeft niet, dat kan gewoon wel iets gebeuren. En het is koud, het is al een aantal dagen koud. Ik heb ook geen zin meer in die pestkoud. Ik geloof best dat zij daar ook zo over denkt. Ze is daar een keer geschrokken van de ijshockey en de jongens. Moeten we moeten daar gewoon even een beetje op aanpassen draaien. Goed zo. De, het ijs uitproberen met vaders. We gaan, we gaan er even naartoe. Ja, is goed? Nou, dan gaan we de aan doen we naar ons mooie fietsen geparkeerd. Kort achterpocht! Help! Zo, ja. Als je het maar aan die rechte corrigeert. Dus niet te veel aan links. Zo, makkelijk zitten. Makkelijk zitten. Zo, ja. Goed zo, makkelijk zitten. En weer een stukje opzij. Daar, linkerhand rechtop, hè. Goed, daar. Klopt dat via de teugels dat dit in twee mondhoeken samenwerkt, hè. Zo, Is druk bezig met werk Dus dan neem ik Vrona even van haar over Dat ze wat minder druk heeft En uh, Daardoor ga ik er vandaag logeren aan de bijzet Blondie ga ik over een uur logeren aan de bijzet uh, Chino die staat buiten lekker los En er staat iemand bij en die is helemaal met hem aan het knuffelen Dat vind ik ook wel schattig En ja Dat is even mijn planning voor vandaag Ze hebben net in de molen gestaan nou uh, ja. Hoor, oh, het ziet er netjes uit. Wacht, ik ga het even filmen. Dank je, bravo. Nou, dan ga ik even aan de slag met Corona. En dan, over een tijdje, ben ik weer bij jullie terug. Ik heb Blondie net ook gelongeerd en dat ging heel erg goed. Ze heeft zelfs een beetje gezweet. Uh, vandaag is de sneeuw weggegaan, dus dat vond ik wel heel erg jammer. Dus ik heb geen sneeuw om dingen meer kunnen doen. Ik heb Blondie en Vrona gelongeerd, ze hebben een uurtje in de stapmolen gestaan. Dat was vandaag en dan zie ik jullie hier. morgen weer. Bye. Het is ondertussen woensdagmiddag. Justin heb lekker staan. die heb ik lekker gewassen en uh, de wellnessmiddag gegeven. En nu ga ik lekker testles geven. Afgelopen weekend en afgelopen week, misschien ook een beetje door de kou, um, hadden we een beetje een dipje. Ging het wat minder goed als dat het de week ervoor ging. Dus we gaan kijken of we vandaag natuurlijk uit, een beetje weer uit dat dipje kunnen klimmen. Om natuurlijk uiteindelijk weer beter te kunnen worden. Ja, daar heel goed. En als ze dan zakt, dan druk je daar meteen met je kuit een beetje naartoe. Dat dus je zegt, nou ik vind het heel fijn wat je doet, maar het mag ook weer niet te laag. En vaak als een paard of te hoog of te laag gaat, is het of of er te veel energie in zit, of net te weinig. Dus dan zit je weer met het energieballetje, hè? Goed zo, de teugel mag ietsje, ietsje korter. Niet omdat we hem korter willen hebben in de hals, maar omdat je dan iets meer ruimte hebt in je arm... ...om te kunnen reageren. Ja, goed zo. Mooi, oh, geeft niks. Twee teugels, rechterbeen eraan. Oh, er ligt dus een stuk karton op de weg. Wauw, dat is echt heel eng. Dus weer voelen. Oh, meteen een klein beetje wijken. Als ze dan heel erg afgeleid is, geeft het dan een beetje extra werk. Doe een beetje zo die buik naar buiten wijken, goed zo. He, die teugels die mogen niet te strak, maar ook niet helemaal los. Zo ja, opvangen, ja, langzaam licht rijden. Dus als iets spannend is, laat ze dan niet het te tempo overnemen. Maar maak juist een beetje meer controle over het tempo en wijk die buik de kant op waar het gevaarlijk is. Voor hun idee, hè. Maak je lang, maak je lang, ja, goed zo. Dus dan weer tempo een beetje onder controle, omdat je eigenlijk een beetje langer blijft staan, hè? Goed zo. En mooi recht. En mooi recht. Ja, ja. Je wil die schouders een beetje naar buiten hebben. Goed zo. Rechterteugel een mooie verbinding houden. Ja, mooi test. Blijf daar naartoe rijden. Dus let op, hè. Als hij ontspant, dat je niet denkt, nou, hier is het. Maar dat je dan bezig blijft dat je het kunt houden. Dat je het niet steeds weer kwijtraakt. En weet dat ze daar misschien bij de K een beetje kan schrikken... Dus ik ben daarop voorbereid. Ja, ben je goed lang houden. Hartstikke goed. Ja, blijf rijden. Blijf rijden, blijf rijden, blijf rijden. Goed zo. Goed zo. Heel goed. Ben je goed lang, hè? Dat je niet meteen je spoortje erin hebt. Ja, maar het liefst je kuit. en dan dat je spoortje in kan komen als het echt nodig is. Zo, ja. Ja, goed zo. Goed gevoel. Teugel, niet te lang. Voel je dat je anders een beetje zo gaat rijden? Kijk eens, een beetje zo. Zorg dus dat je hand mooi daar kan blijven. Maak jezelf lang aan je linkerbeen. Maak jezelf lang aan je linkerbeen. Heel goed. Ja, zit. Ja, goed gevoeld. Goed gevoeld. Kom maar door. Ja, twee teugels. Twee teugels. Heel goed. Heel goed. Oké. Okay, stukje hal strekken. Maar bewust. Linkerhand onder controle houden. Twee teugels. Goed zo. En dan hierin ook, ga je een keer langzamer licht rijden, je rijdt een keer weer wat naar voren. Ook, hoe al is de neus als een stofzuiger, dat je nog steeds voelt dat je tempo onder controle kunt houden. Goed, zo en maak jezelf lang. Hè? Let op Tess, dus. als jij dan net een beetje voorin gaat zitten, gaat zij dat ook een beetje met je meedoen. hè? helemaal opgezadeld. Ik heb mijn spullen aan. En Blondie en ik gaan nu naar de bak toe. En dan even inrijden. En dan hebben we les. Het mag zelfs nog ietsje ontspannender. Dus maak jezelf echt lang. Adem diep uit en denk, oh, ja, goed zo. Hartstikke goed. Makkelijk zitten, makkelijk zitten. Geef niks. Als jij maar blijft zitten en blijft rijden. Goed. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Goed zo. Mag je zelfs minder hard rijden? Hè? Blijf tellen, hè. 7 galopsprongen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Goed zo. Let heel goed op, Tess. Dat als je wilt remmen, dat je niet aan één hand het gaat doen. Ga echt zitten. Twee schouders lagen en twee handen remmen. Maak je lang adem diep uit als het moeilijk wordt. Adem diep uit als het moeilijk wordt. Geef niks. Goed zo. Geef niks. Geef niks. Gewoon proberen. Even stappen, Tess. Gaan we zo een parcoursje doen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Woehoe. En een half. Zitten en blijven rijden. Wordt het spannend? Uit, maar blijf benen geven. Goed gereden. Bedankt voor het kijken naar deze week vlog. En dan zie ik jullie graag morgen weer bij een nieuwe video. Doeg!